Yo van Oslo, mijn noem Sarah, wel leuk dat jullie weer kijken naar Ruben. Een gloednieuwe video op mijn kanaal. Zoals je kan zien zitten we in de auto, want waar zijn we? Bij de Ikea. Oh, wie ben je eigenlijk? Ruben. wauw. <laughs> <Wow. laughs> <laughs> en uh, Ruben, kennen jullie van deze video? maak jij hier? Ja, super top hier dan, ja. Het <laughs> Er zijn zoveel mensen <laughs> jongen. Het is zo druk. <laughs> nou, en de keuze, maar nee, wacht, ik moet je een knop geven en dan is de video voorbij. Wacht, knop, geven? Ja. dank je wel. Ja, dat was toen wel een leuke tijd, toch? Ja. <laughs> ja, die, uh, de Comic-Con. Comic-Con was dat, ja. ja. Uh, wij zijn bij de IKEA, want vandaag ga ik het proberen om te vingerborden in de IKEA. En vandaag gaan we natuurlijk, zoals eigenlijk als je naar de IKEA gaat, dat, dat hoort sowieso, woordschap maken. Dus we gaan kijken in hoeverre het kan. Het is natuurlijk wel coronatijd, dus we moeten waarschijnlijk een mondkapje dragen. Wel, wacht, we hebben wel een doel, want we moeten scho scho schoenenrekjes Nee, zo? schoenspanners moeten halen en geurkaars. Schoenspannen en geurkaas, dus we zijn niet voor niks. Dus word maar niet boos dat we dit voor niets doen, behalve content. Dus dat is niet waar, oké? Okay? Oké. Okay. Gaan we maar naar binnen dan, hè? Laten we doen. Oké. Okay. We zijn binnen en um, je hoeft dus niet per se een mondkapje te dragen. Niet verplicht. Dat scheelt dus wel echt enorm. Maar we zijn even wat mooie, mooie huizen aan het bekijken. Mooi, hier, kijk binnenin gaan we even doen. Zo, maar ja, wat leuk hè? Wauw, wat een mooie lamp. Ja. Oké, okay, nu is het dus het moment dat ik wel mijn vingerbordje moet gaan pakken en ook volle waaien gaan maken. Want let op, als ik dan een trucje doe, dan hoor je gelijk, je hoort het gelijk echt hard. Dus ja, we moeten even goede plekjes vinden, goede spots. En dan gaan we gewoon toffe kleine montage tussendoor maken. Dus het is wel een klein beetje spannend. Maar uh, ja, het ziet er wel leuk uit hier allemaal. Mooie, uh, mooie dingen. ik vind je echt een hele goede vriend? Ja. Dat is een compliment. <lacht> <lacht> oh, nu weer, what the fuck. <lacht> oh, dit is wel een cool dingetje. Alright, we zijn dus nu rond aan het lopen en uh, we zien allemaal wel wat leuke kamers. Bloemza. Fucking vet, die wil ik. Oh ja, dit is trouwens ook al te, tof om even te laten zien. Ja man, Wim, heb jij nog wat tof gezien? Hé, dit is gewoon half gek. Wacht, wacht, wacht, die film Oh, serieus, je maakt ook gewoon een woordgapje tussendoor. <laughs> Oké, okay, deze kamer heeft aardig wat pluspunten. Maar ja, een kind hebben, die kent ze minder. Echt heel kut. Dit wordt echt alleen maar kut. Hè. Het is trouwens vandaag echt super druk. En het is echt uh, best wel kut, want um, ja, mensen kijken me echt heel erg aan als ik aan het vingerborden ben. Als je iets moet pakken van de boven die kastjes, ja? um, dan kun je dit krukje gebruiken. Maar doe dan wel voorzichtig. Oh, <laughs> Yes, en hier heb je ook uh, allemaal leuke dingetjes en zo. Zit vast! Ga Dus ja, dat is wel grappig. Ja? Ik heb hier op wel veel kastjes gezien, maar deze vind ik wel echt de beste. Really? Die heb je echt ziek mooi geland. Oh, wacht even, de zon. Ah, geland. Wat geinig. Haha, skirt. Wat nice! Als je nou nog even zo doorgaat, word je nog bekend. <laughs> Fucking hell, dude. Maar bekend gaan we zeker worden, jongens. Let's go! Dag ja, dames en heren, welkom bij deze meeting. Um, ja. Belangrijke... <laughs> Die stoel gaat niet uit. Belangrijke fingerboard meeting namelijk. Um, Vandaag ga ik jullie namelijk een hele scala aan trucjes laten zien. We beginnen gewoon heel even met de it, de kickflip, de, uh, de flip en natuurlijk de uh, gewoon ollie. Oh. En natuurlijk de impossible. Dit was de uh, meeting. Daag. Oh, is echt wel oh, uh, goede tricks, Ze zijn wel van goede kwaliteit. Ze zijn eigenlijk ook wel hoog klasse. Oh, Ruben! Oh, gooie mel, joh, kind. Probeer je te vingerborden. Hartje! Ja, op zich wel vet tricks en zo, maar je kan ook wat meer variëren. Oh God. What are you doing, step bro? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, kijk, nee, ik dan niet! Alright, we zijn inmiddels uh, beneden, want dan uh, kan je hier kan je gewoon spulletjes gewoon kopen, zoals je kan zien. eigenlijk nu beland. Welk gedeelte is dit, joh? De opbergmandjes. Opbergmandjes, oh ja, dat is wat zie je. ja. Er zijn misschien niet heel erg veel clips gemaakt, dat we ook liever wat meer willen maken, maar ja, het is best wel heel erg druk. En nu met die coronatijd en zo, we proberen gewoon zo goed mogelijk afstand te houden van iedereen. En om dan gewoon zo'n meubel echt in beslag te nemen om vingerboardfilmpjes van te maken. Het is nu nog niet helemaal de tijd ervoor. Dus waarschijnlijk als het eindelijk eens voorbij is, gaan we nog gewoon nog een keer naar de IKEA. En Dan gaan we echt alles kapot shredden. Maar voor nu is het gewoon even wat is. Ja, de woordgrapjes zijn ook wel gemaakt. Als we nog wat leuks tegenkomen, dan gaan we er natuurlijk eventjes naartoe. Mocht je nog een China nodig hebben, uh, super gaaf. Nou, in ieder geval is uh, IKEA super bedankt dat we hier mogen zijn. Hey, en ik uh, wat uh, tussendoor uh, om het af te sluiten. Uh, ik, ik, ik vind. Veel van deze bakjes wel mooi, uh, deze zou ik niet nemen want uh, ja, die is uh, lekker moeilijk. De, uh, kijk, uh, deze. Oh, oké. Okay. De... Hey baby, you like what you see. <laughs> Iedereen vergeet wel eens iets, maar vergeet niet dat duimpje omhoog te doen. Uh. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. Uh, Zo, nou daar zijn we dan. Uh, uh, ja. Heb je hem? Wil je het aanpakken? Tuurlijk. Hoezo, Dio? Hé, hey, kijk hoe laat het is. 4:20. Ik hoef jou een bonnetje niet. Zo, en we zitten weer in de auto. Ik hoop dat jullie deze video in ieder geval leuk vonden. En um, ja, het was lekker een beetje random door de IKEA lopen. Wat heb jij uiteindelijk gekocht? Geurkaarsen, persik, vanille en appel. Zo ik jou mogen geloven, kerst. <laughs> dat is waar. Deen want zonder deem moet ik niet thuis komen. Oké. Okay. mijn ze ook. Ja. En drie uh, schoenspanners. Nice, ik heb ook een uh, vanille kaars gekocht. En eten. En dat was het eigenlijk. Dus we zijn ook wel echt met een reden naartoe gegaan. Was mm -hmm. dit de belangrijkste reden om persie naar de Ikea te gaan? Absoluut. Absoluut. Ik hoop dat jullie deze video een beetje leuk vonden. Thanks voor het kijken. En uh, tot volgende week weer met een gloednieuwe video. Wat zeg ik altijd aan het einde van mijn video's? Vergeet niet te liken, subscriben en normaal te blijven doen. Je kijkt dus gewoon niet naar mijn video's. <lacht> like, en like en abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later. You. Fuck you, dude. <laughs> je moet echt mijn video's gaan kijken, man. <laughs> Wat doe je nou? <laughs> Dat gaat erin hoor.